Welkom bij deze video. In deze video zie je de voorbereidingen die we gedaan hebben voor een unieke reis die we maakten naar Portugal. Zeg maar flexibiliteit met een hoofdletter F. Ja, wij zijn Dutch Nomad Couple. Ik ben Angela. Ik ben Tino. En samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond als moderne nomaden. <middels> Vanaf december was het, ja. december 2020, we hebben we voor vier maanden in Gouda gewoond. Wat heerlijk was, echt fantastisch. Maar toen begon het wel weer te kriebelen en zijn we ons weer gaan voorbereiden op een nieuwe bestemming. Ja. In dat geval Italië. Ja. Maar goed, het kreeg een hele andere wending. Dus dat is wel heel verrassend, maar dat zie je in deze video. Veel plezier met kijken. Keesje, heb Wil nog een broodkoek? Ja. Dat is de eerste die gebakken is? Nee, echt? eerste. Oh al echt? Dan zullen we er nog eentje doen, David? Oh, ja, helemaal goed. Kan rustig opstarten, kopje koffie, pannenkoekjes bakken en dan vandaag verder met inpakken. Nog een paar dagen en dan vertrekken we naar Italië, Polia. Dus we hebben heel veel zin in, je doe. En wat gaat er dan wel mee op reis? Wat gaat er mee op reis? Aap! Wat ga je missen van Goda? ja gewoon dit, dit plekje denk ik het is gewoon dit hebben we echt, uh, we zijn ons hier echt thuis gaan voelen in dit huis Dat heb je als je meer dan drie maanden ja bijna vier maanden ergens woont dan uh, ja, krijg je daar echt wel het gevoel het is gewoon een leuk huis en uh, gewoon lekker bij elkaar zijn al weer nog één? dus <laughs> dat, dat is nummer drie nou dat is goed. Ja, ja. Dat is ook een van de dingen die we gaan missen in Gouda. Alle speeltuintjes, hè, Filou. Ja. Ja, er zijn er heel veel hier. Lekker schommelen, toch? Op de glijbaan. En op de glijbaan ook, inderdaad. Is niet de wipwap. Wat zeg je? Is niet de wipwap. Niet de wipwap, hè? Dus, nee. nee. Ik ook deze. Wauw, heb je die ook? Ja. Nee, dat is een mooi, zeg. Heb je die even meegenomen? Ja. Maar wat vind je nou eigenlijk het allerleukste wat we gaan doen in de speeltuin? Schommelen, ja. Schommelen. ja hard. is ik denk dat de camera We zouden eigenlijk morgen al naar Schiphol vertrekken om daar te overnachten om donderdagochtend vroeg naar uh, Puglia te vertrekken. Maar dat doen we niet, we hebben besloten om naar Portugal te gaan. Last minute. Uh, het ziet ernaar uit dat Puglia diep rood blijft, dus dat betekent dat we sowieso vijf dagen in quarantaine moeten. En daarna is het heel strikt, je bent aan huis gekluisterd. En we hadden verwacht dat het versoepeld zou worden na de Pasen, maar dat is dus niet het geval. Dus ja, we hadden gezien, dit gaan we niet doen. Dus het is even schakelen, maar gelukkig zijn we flexibel en we gaan de tickets omboeken. Vrijdag vliegen we naar Portugal samen met mijn moeder. En daar, zijn, daar gaan de terrasjes ook open. Het is gewoon veel veiliger en veel ja, rustiger om daar naartoe te gaan. En ook geen straf, want Portugal is prachtig. We zijn er ons geweest samen. Wanneer? Dat was nog voordat we trouwden. 2006. 2006. We kunnen nogal ja. wat foto's laten zien. Oh. Zit je buik wel vol? Ja. Oh. Hoe was Vijf. Vijf boterhammen. Vijf boterhammen. En was die met haar slag lekker? Ja, papa moet ik even nieuw pakken. Nou, we hebben genoeg brood nu. We gaan lekker douchen. Ja, we gaan even wassen. Moet ik even muziek opzetten, papa? Moet ik muziek opzetten? Ik wil niet... Nijntje horen. Nijntje? Ja. Oh, dat is altijd heerlijk om naar te luisteren. We We zien er nog wel een beetje... Uit. Ja, lekker, nou ja, lekker gedoucht en direct naar de testlocatie op vijf minuten afstand, dus dat is wel uh, lekker. Ja, dat is perfect, ja. Dus uh, ja, ja hij het is gedaan, uh, de neus ja. kriebelt nog, dus uh, ja. En dan vanavond horen we de uitslag via ja. de e-mail. Ben benieuwd, maar en, ik denk en, dat het wel oké okay is. Ja, ik denk het ook. Ja. En uh, dan kunnen we in ieder geval Portugal in. En ja. het voordeel was ook, uh, voor Portugal hoeven we Filou niet te testen nu. Dat had voor Italië wel gemoeten, maar Filou hoeft niet getest te worden. Dus, nou, Heel dat fijn. vinden we eigenlijk wel fijn. Heel fijn. Nou, nou, tijd voor koffie, hè? Zo is het. Kijk, voor jou! Kom maar binnen. Dankjewel. We zijn altijd op zoek naar de lekkerste cappuccino. Ja. ja. <middels> en de leukste mensen. <middels> of het mooie uh. Ja, genoeg. genoeg. Normaal papa ook voor koffie, hè? We gaan dromen. en dan willen we in september... Uh, Oh ja! Kijk, en het uh, bekende koekje erbij Kijk Heel Ik heb hier een Oh! Jee. Oh, oh nee! Kijk, het koekje erbij. Ik ze wel weer, Lekker hè? Eeuw. Dat is wel weer even gezellig. Ja, zo gezellig. Maar dat is hè, dat je gewoon echt gewoon een uh, ja, stukje in je hart sluit. Een periode waar ja, dat we in Gouda hebben gewoond, uh, bijna vier maanden. We hebben het zo naar ons zin gehad hier. Het gewoon een beetje verdrietig uh, voelt om, weer, om weg te gaan. En aan de ene kant heel erg uh, leuk en spannend weer, een nieuwe plek. Maar aan de andere kant ook het afscheid nemen van, uh, van deze plek, uh, van Gouda. En alle mensen die we hier hebben ontmoet en vriendschappen die we hebben gesloten. Ja, ik heb gewoon een beetje een brok in mijn keel de hele tijd. Het <laughs> is gewoon een beetje verdrietig. Ja hè? En jij gaat het ook missen. Ja, ik ga het ook missen, ja, absoluut. Je mensen snel mensen kennen, kennen, je hebt je vaste dingetjes hier. Ja, zo ja, fijn. En ook uh, ja, dat we hier Paas hebben gevierd met mijn moeder en mijn broertje. Ja, Indiaas en eten. Ja, Indiaas eten heel vaak met mijn moeder. Ook erg zo gek lekker. gek op, wij ook natuurlijk. Ja, ja. echt hier, ja. En mijn ouders die elke week kwamen oppassen. Ja, dat uh, ja. ja, zijn allemaal fijne dingen die, je ja. hier hebt, uh, die we hier hebben. En je hebt geschaat. Ja, ook nog eens bij ons voor de deur op de Turfmarkt, de mooiste straat van Gouda. Oh, waar, we altijd hebben, ja, waar we gewoon zo lang hebben kunnen wonen. Het ja. is echt ja. superleuk. leuk. het mooiste straatje. Zullen we er zo nog even wat beelden van laten zien. Ja. Uh, nu eerst even lekker koffie. In <laughs> je armen. Anne en Filou gaan nog even de HEMA in voor wat laatste boodschap is. En uh, ik zal jullie ook even ons straatje laten zien, de Turfmarkt, hoe mooi dat is, zeker met het ochtendzonnetje zo. Echt prachtig. Achter mij daar, daar is precies dat huis waar, waar we gewoond hebben hier aan de Turfmarkt. Daar is het centrum en je hoort de kerkklok misschien al en dat is de, de Sint-Jan. Daar. Het voelt heel goed om naar Portugal te gaan. Veel vrijer, veel meer mogelijk. Dus dat was, die keuze was snel gemaakt. Alleen moeten we nu even wat dingetjes afhandelen. Zoals de Airbnb die we in Italië geregeld hadden. Die moet je dan cancelen en dat gaat allemaal online. Alleen, ja, dat is al in 30 dagen. Uh, reserveringsding, lang verhaal kort. Uh, we kregen veel minder geld terug dan we betaald zouden hebben. Dan moet je dat met de host opnemen via het Resolution Center. Allemaal gelukt, dus dat geld is terug. Tickets boeken via Transavia. Kom dan alleen telefonisch bij hun. All are busy at the nou, tickets zijn geboekt. Eet is klaar. Dus uh, daar gaan we voor ons laatste maaltje in Gouda. Heb je ook een beetje kaas erdoorheen? Nee. Dat is duidelijk. Nee. Goed, wat heeft mama lekker gemaakt? Ik ben nu aan pasta. het e oh, Pasta. pasta. Mm, smaakt het goed? Ja. Ja? Zo lekker. Knap hoor. <tog> Was je aan het uh, ba balletten? Met ja. je been. Hoe deed je dat dan? Oh! <tog> Nou, dat uh, loopt allemaal verspoedig. Uh, eigenlijk alles is ingepakt. Mijn ouders zijn net gekomen, ja, die passen even op Filou. Maar dan moeten we nog even wat regelen om wat doosjes terug te brengen naar Dordrecht. Auto inleveren, even wassen, spullen erin doen naar Dordrecht. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die even geregeld moeten worden. Maar nu is de telefoon. Hoi Mary. Hoi. Oh, oké, okay. oké. Okay. Thank you. Ja. Bedankt hè. Daar gaan we. Ready. naar het station. het was even een... Uh, we hebben niet veel gefilmd. Van het inpakken. We waren vrij vroeg begonnen. En dan moesten we... Ja. Ik denk, oh... Vaak in die kleine dingetjes toch nog hè. Maar het is allemaal gelukt. Ja. Wat heb je op je rug? De jufzak van ja. mij. Wat heb je in je rugtas gedaan? Allemaal boekjes. Allemaal boekjes? Ja, van mij en van Boe Boris. Van Boe Boris ook? Ja. Wat ga je doen vandaag dan? Op reis. Oh, We gaan weer op reis. En het is zo leuk, want Filou die is zo opgetogen en van. We gaan op reis. Ze bleef het weer zo anders dan een half jaar geleden. En daardoor word je zelf ook weer van ja, ja, we gaan weer op reis. Weet je. Voor ons is dat zo normaal. Maar voor haar is het echt gewoon, ja, het is zo verwonderd en zo geweldig. Daar raak je ja. zelf ook helemaal uh, enthousiast van. Enthousiast, ja. We hebben echt een, een groot probleem, dat ging fout, dat ging niet goed. Nou nu blijkt dat we voor Filou ook een uh, negatieve PCR-test moeten hebben. Maar dat betekent dat ze dus ook echt niet aan boord mag. Ja, een schok, er is niks aan te doen ook. Echt gewoon super stom, kost een hoop geld, echt super Nou, gooi hem nu maar weg. Gooi hem maar weg de afdeling. Dit is niet de Portugese zon. Dit is de zon in de achtertuin bij mijn ouders in Venendaal. Zoals vanmorgen stonden Filou, ik Anne en oma netjes klaar om in te checken, nou ja, werden we geweigerd omdat bleek dat Filou ook een PCR-test moest hebben. Ja, dan kan je hoog of laag springen, die hadden we niet. Anders met de moeder wel gevlogen naar Faro. Ik ben met Filou hier gebleven. We hebben vanochtend in Amsterdam nog een PCR-test laten doen. Ik zelf moest ook weer een nieuwe, want anders haal ik die 72 uur niet. Precies om een paar uurtjes. Hij is geldig tot 9 uur morgenochtend en de vlucht gaat om 10 uur. Nou ja, al met al uh, hoop gedoe. Maar uh, nou ja, ik kijk ernaar uit om morgen richting Faro ook te gaan en, uh, en van de Portugese zon te gaan genieten. Ik word nu weer vertroeteld door mijn ouders thuis. Dat is ook alweer fijn af en toe. Dus ja, uh, het leven van uh, reizende normale. We gaan het Goed idee dat we die step hebben meegenomen. Die klik je uit elkaar en dan uh, in de rugzak. Dus die had ik nog bij me. Ja. Even gelijk weer uh, het plus hiervan. van het is toch het lekkerste wat er is, hè, ja. Dat was even schakelen daar. Zeker. Uh, voor de incheckbalie. Ja. Maar we leren nog meer dat inderdaad, tijdens, reizen tijdens corona betekent ook flexibel zijn. Ja, ergens hadden we het ook al ingecalculeerd van nou ja, wie weet, hè, er kan wat gebeuren. Nou, dat is dus ook gebeurd. Ja. Maar goed, ja, we zijn ook wel gewend uh, aan die flexibiliteit en om te reizen. Dus uiteindelijk um, ja, hebben we ons niet heel druk gemaakt. Uh, gewoon gekeken van oké, okay, hoe gaan we het nu oplossen? Ja. En dat hebben we gedaan. En ja. het pakte uiteindelijk ook nog wel heel goed uit. Iets zo wat we achteraf niet... gezien? Ja, achteraf. Ja. Want, ja, we hadden het niet zo gepland. Maar achteraf gezien hadden we het misschien wel zo moeten plannen. Ja. Want het was heel fijn om met mijn moeder nog een laatste reis te maken. En dan echt samen te zijn. Samen op te stijgen in het vliegtuig. Het gevoel van onderweg zijn. Dat samen delen met mijn moeder. Ja, dat is gewoon zo'n ja, zo mooi en magisch moment. En echt ook een nachtje samen in ons, in ons huisje gezeten. Ja. En samen ochtends aan het ontbijt. Echt alle aandacht en alle tijd voor elkaar. Ja, dat is gewoon echt een cadeau. Het moest gewoon zo zijn, ja. geloof ik. Ja, en voor jou ook uiteindelijk, Filou. Ja, het was, ik moet eerlijk zeggen, het was best. Om met mijn dochter te reizen. En ze ja. deed het hartstikke goed. Ze vond het ja. hartstikke leuk in het vliegtuig. Wist Is hij de... er? Ja! Wauw! Het rode! Het is allemaal gelukt. We zijn ingecheckt nu. En uh, nou, dat ging beter gaan dan gisteren. En nu gaan we vliegen. Hè? Zo! Zo doet hij inderdaad. Ja! Oh, met leuk, hè. Maar Waar is het vliegtuig? Oh ja, Ik vind dat er ook op. Oh, inderdaad, zeg. Ja. We zijn goed aangekomen hier op Faro. We Een hele rustige, goede vlucht gehad. Ging echt perfect. Nu snel de huurauto ophalen. Kunnen niet wachten om nu naar Lagos te gaan en naar mama en naar oma. He Filou? Zelf zo lekker bij elkaar hebben. Ja. Mama gaan missen. Al, papa, al papa, ook bij je liggen? ook bij liggen? Ja, dicht! Ja, denk. Is dat mijn plek? Ja, dat is jouw plek. Oh, Oké. Okay. Ja. De volgende video gaat over het tweede deel van onze reis door Portugal. Gaan we naar de oostkant van de Algarve, waar we een prachtige locatie hebben aangedaan. En daarna zijn we terug gegaan naar Nederland. Zoals je ziet zijn we nu in Nederland. En de reden waarom, dat vertellen we je ook in de volgende video. Subscribe op ons YouTube-kanaal, like deze video en uh, voor nu bedankt voor het kijken en graag uh, tot de volgende video. Ja. Doei! Nou, mooi toch? Ja.